Kopers willen zich veilig voelen over de aankoop van een nieuwe woning. En één manier om dat voor elkaar te krijgen is om ervoor te zorgen dat zij ook alle informatie krijgen die ze nodig hebben en dat die informatie ook juist en ook kloppend is. Als kopers tijdens hun aankoopproces erachter komen dat de maatvoering van een huis bijvoorbeeld niet klopt, dan geeft het op zijn minst scheve gezichten. Maar vervelender is dat ze dan waarschijnlijk ook de andere informatie die je geeft gaan wantrouwen. En dat is een hele slechte basis. Om uiteindelijk tot een goede onderhandeling te komen. Dus als jij de maatvoering van je woning doorgeeft aan kopers, bijvoorbeeld via de verkoopbroschure of via je aanbiedingstekst, controleer die dan. Gebruik niet automatisch de gegevens die in een oud taxatierapport van acht jaar geleden staan, want waarschijnlijk kloppen die niet. Ik doe er het beste aan om je woning misschien opnieuw in te laten meten. Door een professioneel bureau, dan heb je een meetrapport waarin alle juiste maatvoeringen staan. Zowel de inhoudsmaten als de vierkante meters. Probeer ook niet de verkeerde voorstelling van zaken te geven. Ga je huis ook niet groter maken dan het is. Als jij een huis hebt van 115 vierkante meter, meld hem dan niet aan voor 125 vierkante meter. De kans is groot dat de kijkers namelijk ook meerdere woningen gaan bekijken die lijken op jouw woning. En Op zo'n manier kunnen ze erachter komen of jij uiteindelijk toch een beetje gelogen hebt over de maatvoering. De meeste kijkers gaan pas bieden op het moment dat ze een volledig veilig gevoel hebben. Als ze het idee hebben dat ze alle informatie hebben zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen. En jij kan ze helpen om dat te ontdekken. En dat doe je door alle informatie te geven. En die moet foutloos en duidelijk zijn.